Goedendag, We viel vrijdag zowaar weer wat neerslag, zeer lokaal. Met name in het oost en zuidoosten kwam neerslag naar beneden en het leverde zelfs plaatselijk 10 tot 15 mm water op en dat is al een tijd niet gebeurd omdat we zo weinig buien zien, maar even de radenbeelden van gisteravond en afgelopen nacht. En dan zien we dat het inderdaad vooral Limburg was en delen van Gelderland waar neerslag is gevallen. Vrijdag overdag kan er nog in de kustprovincies en in het noorden een enkel buitje vallen. We zien daar bijvoorbeeld voor Zuid-Holland en Zeeland wat neerslag. Maar al met al is het natuurlijk erg droog. Als we naar het neerslagtekort kijken, dan zien we dat we al een jaar hebben dat droger is dan de 5% gemiddelde droogste jaren, de groene lijn. Geel is dit jaar en het wordt de komende tijd ook steeds droger. Dit is de verwachting, de stippellijn. En dat betekent dat we heel weinig neerslag gaan verwachten de komende periode. 2018 was ook een zeer droog jaar, alleen vlakte dat wel in augustus geleidelijk aan af. Toen werd het daar wat wisselvalliger. En het recordjaar 1976, ja, dat ligt nog wel heel ver weg, maar gewoon het gegeven dat we weer een heel droog jaar hebben, dat is toch wel iets om rekening mee te houden. Laten we maar eens even kijken naar de weersituatie voor komende week. We hebben te maken met een hoge drukgebied boven Groot-Brittannië. En dat hoge drukgebied dat strekt zich uit boven een groot deel van Europa. Houdt natuurlijk weer de storingen op afstand. En dat betekent droog weer in Nederland met flinke zonnige perioden. Het zal ook weer een stuk warmer gaan worden in de loop van de week. Tropische temperaturen in het zuiden zijn zeer goed mogelijk. Ik ga zelfs nog een stapje verder. Ik denk zelfs dat we in de loop van komende week te maken gaan krijgen met een regionale hittegolf. In de zuidelijke provincies gaan we wel drie tropische dagen halen en een hele reeks dagen met 25 graden of warmer. Ja, dat hoge drukgebied dat blijft dominant en dat betekent dat we voorlopig ook niet echt een ander weerbeeld gaan kijken. Als we naar de weerscenario's kijken, kunnen we dat ook mooi zien. Heel duidelijk dat rood in beeld, dat is het weerscenario voor hoge druk in onze omgeving, blocking high. En dat blijft eigenlijk toch wel de komende tijd zeer dominant. We zien heel voorzichtig wat meer blauw erin komen. Dat zou meer naar een westcirculatie neigen. Maar als u goed kijkt, ziet u dat het eigenlijk pas wat duidelijker gaat worden in de periode. Eind augustus, begin september. Met andere woorden, die augustusmaand die zou wel eens heel erg droog kunnen gaan worden. De meeste weerkaarten hinten daar in ieder geval wel op. Ja, nog even terug naar die luchtdrukafwijking voor komende week. Heel duidelijk te zien, die hoge druk invloed over noordelijk Europa. Nou, dan zitten wij toch vaak in Nederland met die noordoostelijke winden. En dat betekent dus de aanvoer van warme lucht. Temperaturen zijn dan ook wat hoger, wel verschillen tussen noord en zuid. In het noorden zal het ook warmer zijn dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Maar de echte warmte die zit wat meer zuidelijk. De zuidelijke provincies België en ook grote delen van Frankrijk krijgen met zeer warm weer te maken. Daar staat tegenover dat we juist wat lagere temperaturen gaan zien, meer in het oosten van Europa. Kijken we nog een stapje verder. En dan kijken we naar de week van 22 tot 29 augustus. En dan zien we nog steeds dat dat weerbeeld warmer is dan gebruikelijk. Dus die hele augustusmaand die zal ook echt wel wat warmer gaan verlopen. Ja, dan komen we weer terug bij de droogte. Nou, met al die invloed van die hoge drukgebieden kunt u zich voorstellen dat de kans op neerslag zeer klein is. En ik denk ook dat komende week echt heel droog gaat verlopen met veel zon en weinig bewolking. En dus ook geen neerslag en de afwijking is ook vrij groot voor die week. Maar de week daarna zien we ook nog steeds dat droge weer en komen dan zeker richting 22 augustus. Dan hint het model erop dat we meer gaan naar een afwijking die eigenlijk niet meetbaar is rond de normale omstandigheden. Dan zou het misschien eens een keer een bui kunnen gaan vallen. Ik vraag me af of dat echt gaat gebeuren hoor, als dat hoge drukgebied echt zo dominant blijft zoals dat nu in de verschillende weermodellen zit. Ik kan het dus ook gaan samenvatten. Dat betekent aanhoudend warm met regionaal kans op een hittegolf volgende week in het zuiden van Nederland. Aanhoudend droog ook. Die droogte die zal steeds meer verscherpen. De natuur gaat daar steeds meer last van krijgen. En wij met z'n allen ook natuurlijk door alle regels die er opgesteld gaan worden. Het zoete water dat wordt echt wel minder de komende tijd. De voorraden daarvan. En verder ja. In september een kleine kans op een verandering met de nadruk op kleine kans. Voorlopig blijft het warm en droog. Nog een fijne dag.